Wil jij stralende feestdagen in? Ik heb één product waarmee je jouw ogen, jukbeenderen en lippen meteen kan laten stralen. Ik laat je zien hoe je het gebruikt. Dit is het Youngblood Highlighter Palette. Hiermee kan je dus alles creëren wat je maar wil en je hebt verschillende kleuren in één paletje. Als eerste ga ik de lichte variant en de binnenkant van mijn ooghoek gebruiken. Daarna gebruik ik het champagne kleuringen op mijn jukbeenderen. En als laatste gebruik ik de lichtroze variant voor een lichte, warme toon op mijn lippen. Wil je nou ook net die extra sprankeling toevoegen aan jouw make-up voor de feestdagen? Klik op het link hieronder en bestel jouw producten.